DVS-VVSB, 2-2, Peter Wesselink. Ik zie een hoop teleurgestelde gezichten ik neem aan bij jou ook de teleurstelling, of niet? Nou, veel teleurgestelde gezichten, de uitslag natuurlijk tu wel. Uiteindelijk speel je voor, voor de uitslag. 2-2 valt dan tegen. En, uh, maar ik moet zeggen, ik ben blij over van datgene wat ik gezien heb van mijn ploeg. Ja, ik zag ook uh, prachtige aanvallen gezien. Ik denk dat mensen echt genoten hebben van, van DVS vandaag. Wat is een beetje jouw verhaal van de wedstrijd? Ja, nou, ik denk wel de eerste helft uh, oppermachtig. Uh, wat er vorige week aan ontbrak, is dat we wel veel de bal hadden, maar weinig diepte in ons spel. Dus dan uh, ja, speel je van voet naar voet naar voet naar voet. En dat kunnen we hartstikke goed. Want uiteindelijk moet je er 16 meter in komen. Nou, dat hebben we van de week heel veel aandacht aan gegeven, laten zien en, en, uh, en we hadden diep in ons spel. Hè. Er waren mensen die aan het lopen waren, alleen met, met name de middenvelders, mensen die vrij kwamen tussen de linies, uh, hadden daar geen oog voor, dus lieten we momenten lopen. Ja, en vandaag uh, uh, hebben we dat onderdeel hartstikke goed gedaan, dus we zijn en aan de bal goed, goed geweest, kansen gecreëerd, zelf kansen gecreëerd. Uh, we hebben dat onderdeel goed gedaan, dus diep in ons spel en daardoor dreigend zijn tussen de linies goed. Uh, en we zijn ook uh, in omschakeling gevaarlijk geweest. Uh, hè. Dus uh, dat heb ik ook nog niet gezien. Dat uh, heeft ook uh, te maken met van, uh, hoe gaan we verdedigen en waar gaan we verdedigen. Afgelopen drie wedstrijden redelijk hoog proberen te verdedigen. Uh, waardoor je ze wel onder druk zet, zijn een lange bal moeten spelen. Maar ook allemaal achter de bal staan. Dus, uh, waardoor je eigenlijk weinig in de schakelmomenten kwam. Nou, vandaag hebben we toch een aantal keren ook hun daar pijn kunnen doen. Uh, dus is al met al uh, qua inhoud. Uh, wat je graag wil zien, uh, dik en dik tevreden, uh, ja. Ja, we hadden denk ik meer verdiend dan, uh, dan nu op het, uh, op het scorebord staat. Wat ja, dus... ja, wellicht. Ja. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk hartstikke mooie kansen gehad. En meer kansen denk ik dan, uh, dan zij. Uh, ik moet zeggen, zij wisselen. en brengen dan echt wel kwaliteit uh, erbij, zeg maar. Veel grote jongens. Daar zat wel een beetje ons makken. Dat we niet zo heel veel lengte in de ploeg hebben. Nou ja, uiteindelijk wordt dat ook in vertaald natuurlijk in die corner, uh, mee, dat je niet uh, mee kan duelleren. Uh... Ja, moment daarvoor denk ik al, hè, de kopbal die op de hand van Royal Vries uh, landt, gelukkig werd dat niet... Uh, ja, ik niet dacht ook dat het hens zo was. Uh, maar inderdaad, daar, uh, daar zijn we niet de sterkste, uh, uh, letterlijk niet. Uh, dus nou ja, dat is, uh, uh, het, het is niet anders, wij moeten het verschil maken en dat hebben we gedaan. Alleen niet uitgedrukt in, uh, in uh, afstand te nemen en dat... Uh, nou ja, dat, dat blijft hangen, maar met name het goede voetbal, in, in al zijn facetten, dat zet me tevreden. Want dat moet ons verder helpen en dan kun je wedstrijden winnen en, en, en dan verlies je gelijk spelen. Ja. Ja, bedoel, uh, die grans heb je nooit. Uh, nee. Nee. Nee, een hoop mooie aanvallen gezien, ook mooie combinaties. En, uh, laten we... ja, ja, iedereen we... doet mee. Ja. Dus, uh, nou, dat, dat, dat, dat met name. En wat ik al zei, ik vond het belangrijk dat we diepte in spel hadden, daar over hadden. Nou, daar hebben we ook over gehad. Uh, dus ja, stapje voor stapje kijken of we steeds beter met elkaar kunnen functioneren, want uiteindelijk gaat het erom. Uh, dus nou uh, ja, gematig uh, tevreden uh, de, en die matig, de matigheid zit er met name in de uitslag. Uh, mijn, ja, ik kan me uh, voorstellen. We hebben ja. hard gewerkt ook weer vandaag, iedereen heeft ervoor gestreden, dus uh, ik heb een prima helft al gezien. Ja, ook dat was uh, goed te zien. Je mist vandaag Stef uh, Nijland en Ali ja. Akla, dat zijn natuurlijk wel twee uh, nou ja, die hebben veel gespeeld in de basis. Dat... Ja, zeker. Ja, nee, dat was uh, eigenlijk donderdag bekend. Dinsdag raakte Ali geblesseerd. Dat hij die zaterdag niet kon spelen, wisten we eigenlijk dinsdagavond al. En uh, donderdag uh, in de loop van donderdag hoorden we dat uh, Stef uh, thuis moest blijven. Dus we wisten eigenlijk donderdag voor de training altijd dat er geen opties waren. En nou, uh, prima ingevuld. Ja. Ja, daar ja. heb je wel een race lectie. En uh, de jongens hebben het prima gedaan. Ja, dat was degene volgens mij die uh, buiten, de, buiten de toon viel allemaal goede prestaties. En nu zaterdag uh, ja, naar Heemskerk. En, en... Hopen dat we daar dan een mooie op Ja, dus, ook, uh, ook daar uh, corona prikkelen. Dus ja. uh, nou, we, zullen het, uh, we zullen het meemaken. Ja. We we gaan zullen het is nog wel een keer afgelast voor de komende periode. In ieder geval bedankt voor nu en uh, nou ja, succes verder. Fijn fijn weekend, jongens, dankjewel.